Zo. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandagochtend. Het is iets uh, om 8 uur. Ik hoop dat jullie allemaal lekker hebben geslapen. Ik heb lekker geslapen, maar ik heb nog eerlijk gezegd geen koffie gehad. Dus dat ga ik zo eerst maken. Maar ik dacht, we gaan even een vakje opmaken van de adventkalender. Dat moet vandaag ook. Dus dat gaan we nu maar als eerste doen. Dit is hem. Oh. Nummer... Nummer 16. Hoppas dat ik niet het hele doosje weer kapot maak. Oh, wat is dit? Moisturizing body milk. Wat wow, leuk! Love it. Supplement en comfort. Nou, dat hebben we nodig. <laughs> oh, heel leuk potje. Love it. Dit is dus jongens wat ik echt elke dag doe. Ik maak elke dag salade om mee te nemen naar het werk. En vandaag hebben we salade met spinazie, avocado, paprika en komkommer. En ja, zo zorg ik ervoor dat ik zeker twee genoeg groente binnenkrijg. En ja, ooit het. Ik vind het wel met boter, Ik vind. Ik hou niet zo van boterhammen. En ik vind dan een salade of yoghurt lekkerder. En vandaag is het dus salade. Um, ja, dus dat is uh, dat ik even goed voor elkaar, dacht ik zo. <laughs> en wat me ook wel leuk leek, is om even elke dag mijn kantoor outfit te showen voor deze week. En vandaag ben ik lekker back to black. Ik heb een body van de HM aan. Oh, en die is zo fijn. Want er zit een klein colletje aan, dus super fijn. En vooral warm ook, want ik heb het altijd koud. En een uh, zwarte rokje van My Jewelry. En het kettingje wat hier omheen zit, wat ik echt super leuk vind, is ook van My Jewelry. En ik heb laarsjes aan van de Panama Jacks. En die zijn helemaal gevoerd met bond. En ik ben er echt zo dol op, want ze zijn echt super lekker warm. Dus ja, um, yeah, dit is eigenlijk mijn outfit voor The Office Today. En dan ga ik even tanden poetsen en dan ga ik richting werk. Dus dan wens ik jullie een hele fijne dag op deze maandag. En ik zou zeggen um, tot vanavond als ik weer terug ben. Hey jongens! Nou, ik kom net terug van tennisles. En ik moet eerlijk bekennen, ik had er van tevoren helemaal geen zin in. Want het regende en het is koud en nat. En dan elk jaar dan denk ik weer van, oh waarom tennis ik in de winter? Want het is gewoon buiten. Maar goed, als je dan bent geweest, dan is het eigenlijk alweer heel erg lekker. En dan voel je je wel helemaal weer... Fit en energiek en uh, ja, dus uh, het was echt, uh, dus ik heb lekker even een workout gehad vanavond. En het ging eigenlijk ook nog best aardig, dus dat, <laughs> dat wil helemaal niet tegen. Ik moet zeggen, deze vlog is niet echt kerstgerelateerd, maar ik wil toch even laten zien hoe, mijn, hoe mooi mijn kerstboom er nu uitziet, nu alle cadeautjes eronder liggen. Dus dat ga ik even laten zien. Ja, dit is een hoor, Kijk, dan zie je hem shinen. Met alle cadeautjes eronder. Dat ziet er toch gezelliger uit, hè? En we zijn er nog niet helemaal. Ik heb nog een paar cadeautjes nodig. Maar uh, ja, dat toont een stuk beter, zo. Ik uh, ben wel heel content, zo. <laughs> Met mijn kerstboom. Hey, jongens. Nou, ik heb gedoucht. En ik ben weer helemaal fris en fruitig. Dus ik ga nu even een theetje zetten. En video editen. En zorgen dat die snel online komt. Zodat je weer vanavond niet hoeft te missen. En um, ja, daarna nog een beetje Netflix, denk ik. En dan alweer slapen. Want... Morgen komt dat weer veel te snel. En ik heb echt best wel wat slaap nodig, anders ben ik morgen cranky. Dus uh, ik hoop dat jullie een hele fijne avond hebben. Dus alvast wel tristen. En ik zie jullie morgen. Doeg!